Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Ik wil, uh, ik wil vandaag nog even mijn nieuwe uh, tarotkaartendek uh, showen. Deze dus. De, uh, mijn nieuwe, uh, mijn nieuwe tarot, tarotdek. Helemaal mijn ding, dat heeft met de, de druïden te maken. Met de Kelten, zo'n keltische sfeer. En uh, ja, ik heb gewoon mijn gevoel gevolgd en ik ben dus hiervoor gegaan. Ik zal uh, nog even een aantal van deze kaarten laten zien aan jullie. Dus, eh... Uh, dit zijn ze. Ik heb het de deck net aangekregen. Dus uh, het is nog heel erg nieuw. En uh, ja, ik laat het speciaal voor jullie nu als eerste zien. Ik heb er nog niet, nog niet mee gewerkt. Maar uh, ik kon ze toch graag tonen aan jullie. Dus... Uh, ja, het zijn ook weer prachtige afbeeldingen, heel erg die keltische sfeer die er heel erg aan verbonden is. Dus eigenlijk helemaal mijn ding. En zo dat de middeleeuwse, middeleeuwse sfeer hangt er ook al, hangt er ook wel aan. Ja, het zijn echt prachtige kaarten. Ik ben ook weer heel erg blij dat ik mijn gevoel heb gevolgd hierin. En zo uh, de juiste keuze heb gemaakt. Volgens mij zijn het ook wel echt wel prachtige fijne kaarten om mee te werken en om een legging mee te doen. Gewoon al er naar kijken geeft voor mij al een heel erg uh, rustig en heel, een heel erg fijn gevoel. Ja echt prachtige kaarten. zijn er ook weer heel veel, zoals dat jullie kunnen zien. Maar ook zoals dat jullie kunnen zien, zijn er echt wel prachtige afbeeldingen. En je ziet echt duidelijk die middeleeuwse en die keltische sfeer eh, hierin. En de prachtige afbeeldingen. En heel veel uh, de natuur en zo die heel erg naar voren komt aan deze mooie kaarten. Ik kan het dus echt wel iedereen natuurlijk nog wat aanraden. Het is uh, Heel fijn en heel uh, bijzonder om met uh, zo'n zo kaartenleggings te doen. Het is heel makkelijk aan te leren. De info van de kaarten staat vaak in het uh, boekje beschreven. Dat er meestal bij zit bij, bij zo'n kaartenset. En op die manier uh, kun je dus uh, de, de info van de kaart te weten komen waar de wat de kaart betekent waar deze voor staat. Het is hier al uitgebreid. Maar ik dacht ik kan ze toch nog even laten zien aan jullie. En we zijn rond. <laughs> Zo. Dus dan heb ik mijn uh, nieuwe kaartencel laten zien aan jullie. En uh, ja, bedankt voor te kijken. En ik wens jullie allemaal nog uh, een heel erg fijne thee toe. En uh, heel erg veel liefs van mij.